Val je opponent nooit aan op zijn sterkste punt. En wrijf nooit in een vlek. We gaan terug naar de verkiezingsstrijd van 2006. Een verkiezingsstrijd waarin het met name gaat tussen Jan-Peter Balkenende van het CDA. en Wouter Bos van de Partij van de Arbeid. En het eerste verkiezingsdebat is traditiegetrouw het Radio 1-debat is op zich nog niet het meest belangrijke debat, want daar luisteren niet heel veel mensen naar. Het is altijd een beetje een opwarmertje naar de echte televisiedebatten die daarna komen. Maar in dit fragment blijkt eigenlijk dat dat eerste Radio 1 debat eigenlijk het belangrijkste debat is geweest voor die hele verkiezingscampagne. En waarom? Niet zozeer om wat er tijdens het debat gebeurt, maar wat er na afloop van het debat gebeurt. Maar laten we eerst eens kijken naar het korte fragment waarin Jan-Peter Balkenente Wouter Bos iets aandrijft. Meneer Bos, in de eerste plaats draait u met uw standpunt over het ontslagrecht en in de tweede plaats bent u niet maar eerlijk. Maar wie draait hier nou? Nee, in uw verkiezingsprogramma u bent, u bent niet staat eerlijk, Meneer Bos, in de stemwijzer staat dat dat niet klopt en u bent niet eerlijk. Een kort fragmentje. Meneer Bos, u draait en u bent niet eerlijk. Alle mensen die naar het debat keken, viel het eigenlijk niet eens heel erg op. Maar wat deed de Partij van de Arbeid de dag daarna? Die besloot om dit fragmentje te gebruiken voor een frontale aanval op Jan-Peter Balkenende. Dat hij de campagne fatsoenlijker zou moeten gaan voeren. Dat je niet zo met modder op je opponent moet gooien. Maar wat bleek nou? De gemiddelde Nederlander vond Jan-Peter Balkenende misschien wel het vlees geworden fatsoen in het Nederlandse parlement. Tegen Jan-Peter Balkenende zeggen dat hij niet fatsoenlijk is, is als tegen water zeggen dat het niet nat is. Mensen geloven dat niet. En juist dat ging er mis. Partij van de Arbeid vreef het CDA iets aan waarvan de kijker dacht: wat doen ze nou? Tegelijkertijd had de kijker wel een beetje onthouden dat citaatje van Wouter Bos: U draait in, u bent niet eerlijk. En juist dat. Vond de kijker wel redelijk geloofwaardig. En het CDA ging de rest van de campagne, iedere dag introduceerde zij de draai van de dag van Wouter Bos. Iedere dag kwam er een nieuw voorbeeld van waar Wouter Bos gedraaid had. Dus wat er feitelijk gebeurde, en dat is de tip: de Partij van de Arbeid viel het CDA aan op juist hun sterkte punt, fatsoen.